Hallo en welkom terug bij Dutch Digger. Excuses voor de wit. Ik was vandaag niet van plan om te gaan filmen. En gewoon lekker even wat te zoeken. En dan zul je altijd zien dat je wat bijzonders vindt. En een mooie dikke musketkogel. En een Duitse Hollandia. En een um, als. Ik denk Tweede Wereldoorlog. En de volgende vondst een mooie, zware drop. Helmpje erop, misschien van de brandweer. Dat gaan we even uitzoeken, maar. Een mooie vondst. Ja, en weer een zilveren dubbeltje. Dan er nu nog helemaal niks van maken. Welk jaar, maar uh, 10 cent is duidelijk. Straks schoonmaken ja, en dan hopen dat er een Willem in plaats van een Wilhelmina tevoorschijn komt. We zullen zien. De volgende volgen ik een paardenbelletje. Ziet er leuk uit. Nou, een mooie golden, 1976. Ik helaas niet van zilver, maar super mooi bent. En een 2 cent België. Nou, ik denk weer de zilveren dubbeltje. Daar. Pakken. Ja. Even op poetsen een momentje, ja, zeker een zilveren dubbeltje, denk te kunnen lezen ergens in de jaren 20, 1925 nee, of 28, dus een Wilhelmina, maar die gaan we nog mooi krijgen, weer een zilveren dubbeltje, op naar de volgende. En een duit Gelria 1750. Ja en weer een super mooie Willemscent. Ik zal hem nog omdraaien, Kom die. 1876, topmunt. Op naar de volgende. En weer een musketkogel Nou tot slot nog een mooie Willemsend 18,22 Ziet er nog super uit, yes En weer een mooie puntvijf, het kogelpunt Je kunt de groeven nog zien, hij is geschoten altijd leuk om te vinden. En nog een leuke leeuwse erbij. Was vandaag niet van plan om te gaan filmen en Gewoon lekker even wat te zoeken en dan zul je altijd zien dat je wat bijzonders vindt. Eerst even het begin van de dag. Gewone cent. Een stukje van het zinke oorlogsveld. Nou, een halve willemcent, 18,63. Nog een zend, Eigenlijk al het gebruikelijke spul, maar toen kwam dat. Ja, precies. Zilver, uh, veel ouder dan wat ik normaal altijd vind. Ik heb ook helemaal geen verstand van wat het is. Ik heb hem al even op Facebook geplaatst. En daar heeft men het over een denier uit de 10e eeuw. Ja, ik sta nog helemaal te shaken. Ik ga even verder zoeken. En als het helemaal zeker is wat voor munt het is, zie je hem uiteraard terug met alle informatie. Echte vondst van het jaar voor mij. Super. Op naar de volgende.